Ben je gewond geraakt bij een ongeval? Dan zit je zeker niet te wachten op een hoop verzekeringspapieren om te worden vergoed. Daarom is er nu een online applicatie voor slachtoffers met lichamelijke letsels. Hiermee geef je stap voor stap de nodige informatie door aan de verzekeraar. De vragenlijst past zich automatisch aan. Je krijgt dus geen vragen voorgeschoteld die niet op jou van toepassing zijn. Ben je klaar? Dan heb je een document met alle gegevens. Dat stuur je door naar de verzekeraar en kan je telkens als je het nodig hebt delen met andere betrokken verzekeraars. Zo moet je alle vragen maar één keer beantwoorden en kan jij je focussen op het herstel. Surf dus naar vragenlijstnaongeval.be om de webapplicatie te ontdekken.